Hi, leuk dat je kijkt. Dit is mijn zesde en voorlopig laatste vlog. Um, ik ben hiermee in januari begonnen. En ik heb uh, sindsdien um, uh, elke maand een vlog uitgebracht over allerlei diverse onderwerpen. Vaak aansluitend bij colleges of lezingen die ik heb gegeven. Uh, of aan studenten of ergens in het land. Uh, en die heb ik dan een beetje omgebouwd tot uh, zo'n vlog. Nu dus de laatste. Ik ga straks uh, ermee beginnen. Ik weet nog niet of ik er volgend jaar mee, uh, mee doorga, uh, we zullen zien. Ik vond het wel erg leuk om te doen um, en ik hoop op deze manier ook een beetje uh, kennis te verspreiden en uh, mensen weer aan te zetten tot denken en met name de reacties vind ik altijd heel erg leuk om met elkaar in gesprek te gaan en om ideeën met elkaar uit te wisselen. Goed, dan gaan we starten met het zesde vlog, dat gaat over computing onderwijs. Computingonderwijs is een vak dat we in Nederland uh, niet kennen... ...maar het komt uit Groot-Brittannië. Uh, en in Groot-Brittannië is het twee jaar geleden geïntroduceerd... Uh, ...als een opvolger van een oud ICT curriculum... ...waar van alles en nog wat aan rommelde. En als ik denk aan onderwijs in Groot-Brittannië... ...dan denk ik zelf een beetje aan uh, dit soort taferelen. Uh, kinderen die strak in schooluniform zijn... En er mag nauwelijks gelachen worden. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een karikatuur. Hoe dan ook, er was grote ontevredenheid over het ICT-curriculum. En nu is dus het vak Computing twee jaar geleden geïntroduceerd. En wat ze gedaan hebben, is ze hebben onder andere flink geïnvesteerd in infrastructuur. Er zijn allerlei, nou hier zie je een voorbeeld van de microbit van Microsoft. Die alle kinderen van ongeveer 11, 12 jaar ontvangen, gratis, van Microsoft. Die, die worden naar scholen gestuurd voor alle kinderen van die leeftijd. En dan gaan ze mee aan de slag. Uh, maar het zijn niet alleen de, deze microcomputers uh, of robotica. Ze zijn ook actief aan het programmeren, zoals je op uh, deze, deze foto ziet. Er is een jongen bezig met uh, een, een scratch-achtige programmeertaal. En uh, ze hebben dus radicaal dingen Omgegooid. En dat vak Computing, dat is eigenlijk de, de overkoepelende term. He, dat is als het ware, en ze zien dat als een lens waardoor de leerlingen de wereld kunnen begrijpen. En um, er ligt binnen dat vak een focus op termen als Computational Thinking. Dat is ook in, in Nederland erg in ontwikkeling, maar ook creativiteit. En denk daarbij aan uh, creatief programmeren en het ontwerpen ook van digitale media. Je kunt het vak als het ware opsplitsen in vier gebieden. Als eerste uh, Computer Science. Leerlingen begrijpen de fundamentele principes en concepten van computerwetenschappen en ze kunnen die ook toepassen. Het gaat hierbij om dingen als abstractie, logica, algoritmes, datarepresentaties. Uh, kinderen kunnen problemen analyseren op een systematische manier en ze hebben ook dan herhaaldelijk programma's geschreven om diverse problemen mee op te kunnen lossen. Um, tweede aspect van computing is information technology, waarbij leerlingen informatietechnologie kunnen evalueren en kunnen toepassen om problemen op te lossen. En dat kunnen dan ook nieuwe en onbekende technologieën zijn. Het gaat hierbij dus om het kunnen maken van een transfer. En een derde aspect is digital literacy. Je zou dat in het Nederlands kunnen vergelijken met digitale geletterdheid. Um, het gaat erom dat leerlingen verantwoordelijke, competente, zelfbewuste en creatieve gebruikers zijn van informatie- en communicatietechnologieën. En dit is een hele grote overkoepelende term. En daarbinnen, sommige mensen zetten het apart, uh, maar daarbinnen is ook een onderdeel online safety. Um, het is misschien het meeste vergelijken met het Nederlandse begrip mediawijsheid. Um, of misschien nog wel meer een duidelijke focus op veilig gebruik en mediapedagogiek. En dit is eigenlijk wat het programma computing, of het vak computing, omhelst. Dit vak is dus twee jaar geleden doorgedrukt, als het ware. In Engeland kennen ze een nationaal curriculum. En dat betekent de overheid bepaalt wat alle scholen precies moeten doen. En je zou dus kunnen zeggen dat een aantal bobo's achter de schermen, uit uh, uh, achterkamertjes of hoge torenkamertjes, of hoe je het wil noemen, dat je zegt, nou dit hebben we zo bedacht en nu moeten jullie het gaan uitvoeren. Um, dat is niet helemaal vaak... Hoe het in Nederland werkt. We hebben in ieder geval geen nationaal curriculum. Maar er zit wel een gedachte achter, achter dit vak, achter computing. En dat is eigenlijk drieledig. Als eerste is er een ideologisch uitgangspunt. Het nieuwe vak computing leert kinderen basisvaardigheden rondom computerwetenschappen. Met ook duidelijk een focus op informatietechnologieën en digitale geletterdheid. Kinderen leren ineens programmeren en ze creëren hun eigen programma's. Ze leren niet alleen hoe een computer werkt, maar ook hoe je die computer voor jou laat werken. En in die zin stimuleert het vak de creativiteit. Het tweede uitgangspunt is onderwijskundig. In de basis helpt dit curriculum leerlingen om nauwkeuriger te zijn en om logisch te leren denken. En ze leren problemen op te breken in kleine stukjes en om te gaan voorspellen wat er gaat gebeuren. Ze leren om te kijken hoe dingen gemaakt zijn. En er is hopelijk een transfer mogelijk van deze vaardigheden naar andere vakken zoals taal en rekenen. Het zijn als het ware vakoverstijgende vaardigheden. En tot slot een argument dat ook vaak in Nederland wordt gehoord is het economisch perspectief. Net als in Nederland is er in Groot-Brittannië een tekort of een Dreigend tekort aan programmeurs en er is een flinke lobby vanuit grote techbedrijven zoals Microsoft en Google om dit vak computing vorm te geven in het onderwijs, al voor jonge kinderen. Dat uitzicht bijvoorbeeld in die microbit die Microsoft dan geeft aan alle kinderen in Engeland. Nou, om dit plan te kunnen laten slagen is bij het ontwerp uh, rekening gehouden met een aantal vooronderstellingen uh, zoals het zou moeten zijn in het onderwijs. En De eerste vooronderstelling is dat er voldoende enthousiaste en competente leerkrachten zijn om dit vak uit te voeren. En Dat is niet een vanzelfsprekendheid want niet alle leerkrachten hebben affiniteit met de, on met de onderwerpen binnen computing. Een andere vooronderstelling is dat er kwalitatieve lange termijnplannen zijn. Dus niet dat het een eenmalig iets is, een project van een week of een, uh, een gastles van een uurtje en dat is het. Nee, er moet echt een structureel programma zijn um, dat begint vanaf uh, kinderen vanaf 5 jaar en dat doorloopt tot en met de middelbare school. En laatste vooronderstelling is er moet voldoende ondersteuning zijn. Ondersteuning voor leraren, voor scholen, voor besturen, het zijn deskundigheid, het zijn in um, materialen, het zijn in uh, budgetten. Wat moeten kinderen dan in dit. Curriculum. Nou, Engeland werkt een beetje met andere indelingen dan in Nederland. Ze hebben zogenaamde key stages. En in key stage 1 zijn kinderen ongeveer 5, 6, 7 jaar. En de volgende onderwerpen komen daar aan bod binnen dit vak: um, zoals algoritmes, zoals het debuggen van problemen, zelf dingen creëren, kunnen uh, voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat zijn allemaal. Um, Typische activiteiten die jonge kinderen, kleuters als het ware, groep 3 zou je het ook nog meer kunnen vergelijken, waaraan ze moeten werken. Daarna gaan kinderen in Engeland naar Key Stage 2. En dat is dus ongeveer vanaf 7 jaar tot en met 11 jaar. Dus ongeveer tot en met groep 7. Het is niet helemaal te vergelijken met Nederland. In Key Stage 2 komen de volgende dingen Erbij. Dus dat betekent dat ze die vorige dingen ook doen. Maar daarbij komen al deze onderwerpen, zoals programmeren, het opdelen van problemen, loops, variabelen, netwerken, noem maar op. Moeten kinderen mee aan de slag en ze krijgen daar um, instructie over en um, praktische werkvormen. En ze gaan op allerlei verschillende gebieden daarmee werken. Dat is een heel groot, omvangrijk, ambitieus, innovatief Programma. En dat is eigenlijk ook precies wat ze wilden in Engeland, want het oude curriculum was dus hopeloos verouderd. Het gaat helaas niet zonder slag of stoot, want op dit moment, na twee jaar, zijn er een aantal problemen zichtbaar. Maar dat is eigenlijk met alle grote veranderingen volgens mij. Een eerste probleem is dat ongeveer een derde van de docenten... Ja, angst voelt of het eng vindt om computing te geven als vak. Als leerkrachten niet goed zijn opgeleid dan kunnen ze de lessen niet of nauwelijks geven en een gebrek aan zelfvertrouwen ja, dat is funest bij dit nieuwe vak. Ook omdat het een vak is waarin sommige, niet alle, maar sommige leerlingen meer weten en kunnen dan de leerkrachten. Aan de andere kant betekent ook dat een overgrote meerderheid van 70% het geen enkel probleem vindt om dit vak te geven. Dat is wel weer hoopgevend. Het tweede probleem heeft te maken met training. En hier zie je een, een oude foto van een klein jongetje in een uh, kart die ontzettend lang aan het trainen is geweest. En volgens mij kent iedereen in Nederland ondertussen deze jongen. Hij is uh, nu 18 jaar en hij staat regelmatig op het podium van de Formule 1 races. Dit is uh, Max Verstappen ongeveer uh, um, 12 jaar geleden. Um, en hij is zo secuur getraind door zijn vader, die altijd met hem meekeek, um, als expert zijnde en echt aangaf van oké, okay, hoe ging dit, hoe ging dat, samen evolueren samen nieuwe dingen uitproberen. Nou, er is in Engeland, wordt geconstateerd na twee jaar, te weinig training, te weinig ondersteuning. En... Um, dat weinige zelfvertrouwen in de eigen kennis en vaardigheden, dat wordt dan veroorzaakt door dit gebrek. Dat is een beetje het idee dat leeft. Dus daar moet geïnvesteerd in worden. En drie, er is ook nog een gebrek aan duidelijkheid. Het oorspronkelijke uh, curriculum zoals dat geschreven is voor computing, dat is erg beknopt. In het bijbehorende document staat eigenlijk niet precies hoe de leraren de lessen moeten geven. Er staat wel een serie opdrachten waarmee scholen hun lesprogramma kunnen opzetten. En daar wordt ze ook op beoordeeld. Maar het is wel een vaag document. Je kunt er van alles in lezen en je kunt het op verschillende manieren interpreteren. Dus er is behoefte aan meer concrete uitwerking. Nou, dat is goed om te constateren, want daar kan dan weer wat aan gedaan worden. Als ik zo die problemen zie, dan moet ik zelf heel erg denken aan het vier-in-balans-model. Een model van Kennisnet dat ontwikkeld is om uh, ICT op een succesvolle manier te kunnen integreren in je onderwijs. En dat betekent dus dat er vier aspecten, vier componenten met elkaar in evenwicht moeten zijn voor het welslagen van de innovatie. Dat betekent ook dat je daar op een bepaalde manier over na moet denken in de specifieke volgorde. En dat begint met... Visie. Het begint met nadenken over wat je precies wil en waarom je dat wil. Als dat in orde is, dan ga je nadenken van, oké, okay, welke deskundigheid hebben we daar dan bij nodig? Wat betekent dat voor uh, mensen die het gaan uitvoeren? Wat betekent dat voor uh, directeuren? Wat betekent dat op, op uh, bestuursniveau? Um, betekent dat bijscholing? Enzovoort. Nou, als de visie en de deskundigheid... Als uh, dat aangepakt wordt, of dat dat in ieder geval helder is, wat, uh, wat het plan daarvoor is, dan ga je nadenken over welke daadwerkelijke content uh, software hebben we dan nodig om te trainen en welke hardware moeten we dan in gaan investeren. En het is wel goed om daarover na te denken. Um, helaas wordt er vaak achteraan begonnen en wordt eerst gekozen voor bepaalde hardware, bijvoorbeeld we willen allemaal iPads, want die dingen zijn cool, en dan heb je uh, heel veel geld betaald voor 20 iPads, en dan blijkt vervolgens dat je daar uh, niet op kunt programmeren met Scratch, want Scratch draait op Flash en Flash draait weer niet op een iPad. Of je wilt bijvoorbeeld het creatieve proces stimuleren. Um, dus je wil kinderen allemaal Minecraft uh, laten gebruiken voor het ontwerpen van, uh, van uh, bepaalde materialen. Maar ja, je hebt heel erg geïnvesteerd in allerlei uh, Chromebooks. En daarop kun je niks installeren, want die dingen hebben geen harde schijf. Dus dan kan je Minecraft weer niet gebruiken. Dus met dat achteromredeneren, ja, dan beperk je je vaak heel erg in je mogelijkheden. Dus vandaar, vier in balans, begin bij. Visie en deskundigheid. Nou, wat er in Engeland gebeurt, ook al is het uh, van hoger af uh, doorgedrukt, als het ware, dit curriculum, uh, zijn er ook heel veel mooie initiatieven, de dus zogenaamde grassroots initiatieven, vanuit het onderwijs om hier aan te werken, om die training uh, van, van leraren daarin te voorzien en om meer concrete invulling te geven aan het curriculum. En een verzameling daarvan is bijvoorbeeld op deze website te dus zien: Computing at School, uh, een Engelse website waarin eh, scholen eh, zich kunnen aansluiten bij allerlei netwerken die er zijn. En wat zij vooral stimuleren zijn de zogenaamde unplugged activiteiten. Dat zijn dus de activiteiten rondom robotica, rondom programmeren, zonder stekker, zonder elektronica. Die zijn heel makkelijk uit te voeren door eigenlijk alle leerkrachten. Een aantal voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld het binair kunnen tellen. Dat eh, is een hele bekende eh, activiteit. De sorting networks is een hele leuke activiteit, die kun je in een klaslokaal doen of zoals je hier ziet op het schoolplein met stoepkrijt, geef je kinderen allemaal getallen en dan moeten ze door een algoritme te volgen zichzelf automatisch gaan sorteren. En een laatste voorbeeld is de hele bekende, de sandwich robot. Hier uh, iemand met een masker die een boterham met uh, jam probeert te smeren. In Nederland gebruiken we vaak pindakaas met hagelslag of boter met hagelslag. Maar net wat je lekker vindt. Um, bekende activiteiten, dus een verzameling daarvan staat op deze website van um, CS Unplugged. Daar uh, staat een heel boek wat je kunt downloaden. Ook uh, in Nederlands is het zelfs vertaald. En echt heel veel video's en activiteiten um, die daar zijn verzameld. Kinderen vinden het overigens fantastisch, het nieuwe curriculum, sinds twee jaar. 85% is enthousiast over het nieuwe vak Computing. Dus dat betekent wel dat um, kinderen het als heel positief ervaren. Je ziet hier een klein meisje, een kleutertje, dat aan de slag is met de Cubetto. Echt een kleuterrobot waarmee je al uh, leert programma's schrijven en functies kan inbouwen. Dat is een mooi voorbeeld van wat er allemaal wel niet mogelijk is al. Nou, een paar adviezen kunnen gedestilleerd worden uit uh, de afgelopen twee jaar waarin de Britten aan de slag zijn gegaan hiermee. Als je kijkt naar de kinderen, dan wil ik de volgende adviezen daarin uh, geven. Als eerste probeer projectmatig te werken, zodat kinderen uh, individueel in groepjes in een wisselende samenstelling aan de slag gaan, maar ook dat een project duidelijk is afgebakend En dat betekent, je hebt een probleemstelling, dat moet je oplossen en op een gegeven moment is het klaar. En dan heb je een presentatie van het product wat je hebt gemaakt en dan is het weer afgerond. Dat voorkomt dat je oneindig maar blijft aanmodderen of dat er geen richting gegeven wordt aan het vak. Een tweede is probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Dat betekent onder andere integreren in andere vakken of aansluiten bij hun hobby's of dingen die spelen in de maatschappij op dat moment. Een derde is laat kinderen hun werk presenteren aan anderen en ook delen met anderen. Dat kan bijvoorbeeld door zo'n proces vast te leggen in een klassenweblog, um, door presentaties te delen, door een, een, een, als school een website op te zetten waarin je werk zet. Maar doordat kinderen weten dat anderen meekijken, leveren ze beter werk af. En tot slot, probeer bekende valkuilen te vermijden. Uh, zoals eerder genoemd, het open einde karakter. Dat is echt heel vervelend. Dus probeer duidelijk af te bakenen van wat doen we wel, wat doen we niet. Maar ook bijvoorbeeld bij samenwerking, van hoe ga je nou... Individuele beoor, um, bijdrage, hoe ga je die nou beoordelen? Denk aan het vastleggen van specifieke rollen. Het proces laten vastleggen door kinderen wat ze gedaan hebben. Uh, Phil Berk, een vooraanstaand uh, leerkracht op dit gebied in Engeland, die laat kinderen ook vaak uh, korte video-opnames uh, maken. Dat hij ze een korte vraag stelt voor de camera. Van oké, okay, wat heb je vandaag gedaan? Hoe heb je vastgezeten? En, en waar sta je nu? Als je kijkt naar de grote mensen, dan zijn ook daar wat adviezen te geven. Uh, als eerste, blijf trainen, blijf oefenen. En dat betekent niet dat je um, altijd het nieuwste van het nieuwste moet kennen, dat je altijd moet weten welke nieuwe robots zijn er nou, welke nieuwe programmeertalen zijn er nou. Maar je kunt alleen maar hiermee aan de slag als je zelf een beetje basiskennis hebt van de gebruikelijke gangbare dingen. Het zijn Unplugged, dat zijn met bekende uh, dingen, zo, neem een scratch, um, een crumble robot is erg eenvoudig om te gebruiken. Maar je moet er, een, er moet in ge, uh, geïnvesteerd worden om daarmee te kunnen trainen. Ten tweede, de samenwerking aangaan samenwerking binnen het team, samenwerking met andere scholen of binnen een stichting. Maar het is goed om met elkaar uit te wisselen, te blijven praten, um, workshops te volgen, materialen ook weer te delen. Allemaal manieren waarop je tegenwoordig kan samenwerken. De derde, de moed genoeg budget zijn. Heel veel dingen zijn gratis, heel veel dingen kunnen gratis, maar er is absoluut meerwaarde voor ook digitale uh, materialen, fysieke middelen, um, om hiermee aan de slag te gaan. Dus um, gratis websites waarmee je kan programmeren zijn fantastisch, maar het is ook echt belangrijk om te blijven investeren of daar in ieder geval budget voor in te ruimen voor die hardware die je nodig hebt, die robotica, of nieuwe computers, of nieuwe tablets, maar daar moet je gewoon rekening mee houden. En tot slot, probeer up-to-date te blijven. En um, het kan erg wenselijk zijn dat uh, iemand of meerdere mensen binnen je organisatie zich daarmee bezighouden. Van nou ja, wat speelt er een beetje, wat gaat eraan komen. Um, maar kinderen die verwachten ook een beetje om continu die nieuwe wow-factor te ervaren. En uh, natuurlijk moet je niet met alle hypes meevliegen of achteraan hollen of hoe je dat ook zegt. Maar het is wel belangrijk uh, om uh, dingen te doen die daadwerkelijk relevant zijn, uh, die daadwerkelijk spelen op dat moment en die voor kinderen uh, betekenisvol zijn. Dus doe je best om up to date te blijven, anders krijg je hetzelfde probleem als wat Engeland twee jaar geleden had, dat je ineens hopeloos verouderd bent. Daarmee kom ik aan het einde van dit zesde en voorlopig uh, laatste vlog. Er zijn nog een paar dingen die ik wil meegeven zo aan het eind. Als eerste, um, er is in Nederland uh, onlangs een leerlijn Computational Thinking gelanceerd. Die is te vinden op onderstaande website. En um, die leerlijn die is uitgedacht door uh, versnellingsaanvraag van Stichting Oponoa bij uh, Stichting Kennisnet. En dat is een prachtige leerlijn van kleuters tot en met bovenbouw, met met name unplugged activiteiten. Nou, het is erg de moeite waard om die leerlijn eens te bekijken. Een tweede is, in oktober komt weer de EU Code Week om de hoek kijken. En dat betekent dat er allerlei activiteiten plaatsvinden rondom computingonderwijs in Nederland. Dus er is al ontzettend veel georganiseerd de afgelopen jaren. Maar het kan eens de moeite waard zijn om te kijken om wat daar plaatsvindt of om zelf activiteiten daar. te aan te melden. Is altijd um, half of eind oktober. En tot slot, volgend jaar na de zomervakantie is het weer mogelijk om je in te schrijven als school voor Scratch Match, uh, waarbij kinderen een gaaf project gaan programmeren in Scratch, um, en waarbij ze strijden tegen ook andere scholen om prachtige prijzen. Dus via die website scratchmatch.nl kan je meer informatie krijgen en je inschrijven binnenkort voor komend jaar. Daarmee kom ik dan echt aan het einde van, uh, van dit vlog. Ik hoop dat je het interessant vond en, zoals ik ook al zei aan het begin, ik ben met name geïnteresseerd in de reacties om met elkaar het gesprek aan te gaan en uh, daar weer van te leren met elkaar. Heel erg bedankt voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.